Ik zei 2. 3, 2, 1. We zijn hier. Zijn. boys. We e hebben een bad naar Ja, ik heb geen bad effects. Ik heb wel een bad set. En er is, is, is iemand buiten management is altijd. Let's go! There's is yes, no man way. Man Yo, let's kijken naar een nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Fris Games. Jongens, vandaag laat ik jullie mijn SO2 zien. En het is de beste SO2 dat ik in tijd heb gehad. Ik ga jullie laten zien hoe we dat hebben gedaan, maar eerst. Als je een partner key koopt, gebruik even mijn code. Of gebruik sowieso een code. Ik heb al veel mensen geen code zien gebruiken. En het is gewoon weggegooid geld voor die creator. Dus gebruik even een code als je een partner key koopt. Zou super tof zijn. Ook ga ik in deze video een giveaway doen. Wat je daarvoor moet doen is gewoon je ja, ingainnummer achterlaten. En een like achterlaten. De giveaways zijn vier fluske keys en vier partnerkeys. keys. Gesupport door Tegoed en door mij, mijn reclaim. Dus dat zou super tof zijn als je mee doet. Hopelijk ga je genieten van deze video. Laat zeker dus even een like achter. Abonneer als je het niet hebt gedaan. want in het slecht geval moet je deel abonneren. Laat een toffe comment achter, want ik vind het altijd super tof om je comments te kijken en geniet van de video. Twee! Twee, twee mannen! mannen. Oké, okay, dit kunnen we rushen. Kan, maar dat kan wel reskeren. Het kan, maar als je gewoon je kan vallen. In de vallen, in de vallen, in de vallen, dan rushen. Hij speelt aan mij, hij speelt, aan. Heet hem in de corner, corner? Trein? Trein? Hij loopt gewoon! Huh? Even hebt hem Eislo, Eislo. Alex is in bij die ander, solo. Pak hem boys. We kunnen inkomen. Let's GO! In, in. We kunnen in, we kunnen in, we kunnen in. in. in. in. Ga ga mooi! In. Hold die, hold die. Hold die shar, hold, hold, hold, Wie had daar gedacht dat het vloertje de eerste legit te kill ja. van de twee? Dit is dezelfde base ja. als oh, uh, vorige map. Boven. Blijf boven. Heet hem aan de rest, heet hem. Ba ba ja maar! Ja man! man. Ja, man. Oh, oh. Ik ga hem niet. Ik ga hem niet. Ik ga hem kan Ik ga je snokken? Ik ga je snokken. Ja. Oh my is god. god! Is Ik een Je niet. Ik ga hem niet. Ik dood. er niet. Ik ga hem is Ik beest. Is, het... dood. Dood. Dood. Dood. is een Ik daar ben Ik daar ben Ik daar ben Ik daar ben Ik ga hem niet. Ik ga hem niet. Ik ga hem niet. Ik ga hem niet. Ik ga hem Ik ga hem niet. Ik ga hem hem niet. Ik hem Blijf tellen. Hij is Hij is dood. Oh my god. Kunnen jullie even blijven tellen. Hey! Hey, Jongens, één, Boys! Oh, die lukt het? No way! We Hoeveel, hoeveel? Drie, drie jaar, vierhonderd Ik kom terug naar de Capsule. Oh, deze guy hiervoor, wie is Ik had er 16 ofzo. Ja, het ik had er 15, dus ik Het er is geen neutje. Jason, let me Ik heb net al eentje opgegeten, vergeet je. Ja, uh, nee hoor, hou maar gewoon, hou ik. Ik. Ik. Ik oh, maar. Geef maar gewoon 15. Wat? Zat je dat... ik heb er een val in. Wat? Nul no damage, hij cheat. Pak de cheater. Voel even inside, voel inside. Vier. Voel ik nodig of niet? Nee heb ik. Pak de cheater. Hij cheat. Hij cheat, hij cheat. Hij cheat! Hij cheat, ik heb hier nog een keer. BG. Ook Moet jumpen, moet jumpen. Ja, we hebben deze zeker wel. Hij heeft wat Hij heeft ook... F... Hij kent. Waaat? Heetje. Is die echt Ja. Ja. Hey, jongens, jongens, jongens. Hakers zijn zelf no comp voor Venom. No comp. No Six comp. Stop top kills? Oh, wacht. 6 F top nou, ze hebben weer één kill. Kiezen en dan te komen in de B. Ik kom heel close. We worden gecleaned. Ja, blijf elkaar. Pak dat Pak dat ook eens. Maar ik Ja, kan niet even. Oh, Takus, weer een Pro. Oh my god, bro. Ik heb. Laatste Kepel, laatste Kepel, laatste Kepel. Oh no, één kill. Fijn hier, zeven. low. The park. The park is echt heel low. The park. The park Ey, even niet thuis. ga met zijn hier achter mij, aan. Hey, kunnen mensen even komen helpen? Nee, are you kidding me? Oké, ze gaan er allemaal in. Wie is erin? Wie is erin? Wie is erin? Ik, uh, ik ben erin, oh. ik ben erin. Oh. Wil erin. Wil je erin jumpen? Dat kan je ja, doen. Gewoon, hoor. Kan echt gewoon. Oh, moet, moet die niet door zijn, door. moet die Snel, je oh, moet oh, snel oh, zijn, je oh, moet oh, snel zijn. Oh, oh, ik oh, oh, moet die door zijn, we kunnen Je oh, moet snel oh, zijn, je moet Je moet snel zijn, je moet snel zijn. Heeft geen zin, heeft geen zin, is niet waar. We zijn op oh, te laat met je gaps, fucker. Het kan nog denk ik, ik kom in. niet We kunnen er nog in, we kunnen er nog in. Ik heb maar. Ja, kom op doen. Is de, de gate open, Andreas, of niet? Ja. Of ja, ik ben ik ben hier. Hallo. Nee, jongens. Ik ben dood, ik ben dood, ik ben dood. Ik ben in. Ik, ben ik, ben in. ik, heb, ik heb geen gap al half op in. Nou, kom. Andreas, je kan eruit pullen, ik kan eruit pullen. Blijf boven, ja. blijf boven, blijf boven. Blijf boven. Let ons let Aan ja, de kant, laat mij vullen, laat pullen, laat mij pullen. Laat me pullen, laat me pullen. Ik probeer erin te perkken. Ik moet keksen. Ik oké. Ik stop, de, uh, Maxime. Dat ja, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Ze hebben het zelf heel hard hard verneken. Ik nee, je ben eruit, ik ben eruit, ik ben eruit, ik ben eruit. Ik ben dood, ik ben dood, ik ben dood. Nee, nee, nee, nee, nee. Maxime. Maxime. Die Batty doet damage, joh. Oh, mijn god. Die Batty mensen, johan. Maar hoeveel is hij online? Hij is alleen online, Sjoerd. Echt? Ja, hij is alleen online! Nee. Ik ga deze als die, Betty. die Betty! Ja, We fuck it. Oh, kut. Anders keer je barden? Uh, nee, ja, je give me dood a dood second. Kut. Maakt niet uit, held is goed, held is goed. Geld is Bro, goed. Ik moet echt gelijk poppen, pop, gelijk pop, gelijk pop, gelijk poppen. Gelijk pop. Ja, ja, ik gelijk ben, pop. ik, ik, ik zet. Short, Oh, anders ben ik dood. Ja. Dan moet je echt mee opletten, ja, want nee, is die. Die. Ja, is Ja, ik Je moet, nee, maar ik had heel nodig. Nou, ik denk dat hij niet. Heb je alles gedaan? Ja, ik heb zo. Shop, sorry, shop, Ik heb alles opgedaan. gedaan. Ik kan. Ik ga nu doen. Mensen met Betty's doen altijd... dat, weet wel wat ik Let's go! There's no way! Gooi naar iemand, gooi naar iemand, probeer dat. Dat kan niet. Dan gaat hij echt wel terug Oh my god, Seward. Dat is je derde Betty. Hij had dubbeltje een boot. <laughs> ah, dubbeltje een boot. Oh, gotta, Nee jongen, wat. Jongens jongens jongens uh, jongens. Improve Just komt eraan. We staan hier. Improve komt eraan. Improve komt. Iemand gaat barde. Iemand gaat barde. Iemand Nu. Ik heb geen barde effect. Ik ga barden. Ik ga barden, Ik ga barden, Oh. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Wat. Ik ben aan het ik ben aan het ja. Dit is bannable. En bannet, een je moet nu gewoon gaan draaien. Slash help op. Let all uh, PvP timer, them. abuse. TP-fest, please. Hey, Hij neemt ook gewoon niet PvP timer, om met een beetje in open is. Oh ja, <laughs> hey, deze blokken, pras. oh ja, mensen kunnen geen QI meer. Ik kan ze af QI. Hallo? Kijk, oh. Oh shit. Oh damn. Ik ben zouden eens moeten uitzoeken of PvP timer. Hij oh, is banned. Hij is allemaal de volgende spammen. MV alle elevator is for that. Nou, vet L. Vet L, you fat fuck. 3, 2, 1, bro. We in. zijn okay, boys. We hebben een bad, bad effects. Ja, ik heb geen bad effects. Ik heb wel een bad set. Er is iemand buiten. Ik heb mijn Ik heb Alex, heb je bad effects? Ze doen super veel damage. Bad bad. Holy shuck. Ik, ik, ik heb uh, een 5 AP. Ze uh, slaan dan mijn gap in. Wat oh, staat die fence gate open, heet toch? Ik heb barden? Ja, ik heb geen bard effects. Is ik kan ze niet kopen. Ik koop Bart, zei Paul. die Nu. Ik kan gewoon special. Ja, ik... ja Paul, ik zit beneden bij Blazer. Oh. Die beast, Alex, die kan die jij geen barden? effects kopen? Die Piet Beast die is hier letterlijk geabused. Oei, kom naar boven, we hebben bard Oh, ik ben boven. Uh, Ga bard, koop bard. Ja. Als een ja, van hun een baltap kan en kopen, en kan en ik gewoon in een regular baltap. Zeg wanneer ik regen en absorb moet doen, oké? Okay? Als je... Ja, oké. Doe regen nu. Regen, regen. Absorb, absorb. Absorb. absorb. Oké, okay, kom. We kunnen even door, we kunnen even door. Heel lang, heel lang. Ik hou van regen ik weet niet of dat effect heeft, maar uh... Focus af. Als je gaan, gaat openen, dan kun je zien, ik heb... kan over vier... Lekker. oh! Lekker, pakken, pakken, pakken. Ik ga er ook gewoon op, op appen. Speed, hem speed, speed. Zet. Heeft iemand speed? heeft speed. ik heb, ik heb speed. speed. Change, change, change, change, change. Oh. Ja, je weet dat Bo is broken, zijn. misschien. Dat men, is Mijn arrow wordt gewoon opgegeten door zijn lichaam. Iemand moet hem taggen, iemand moet hem taggen. Hij denkt ham dan dan dan dan. Ah, ja, zijn we zijn bij de base, we zijn bij de base, de we zijn bij de base. Lekker! Lekker jongens, oh my god. Alex, eh, uh, waar ben jij? Houden jullie van paper? peper?